Adverteren met Facebook video 7 tips. Je kunt kiezen uit een bestaande video promoten of werk vanuit advertentiebeheer. Ik doe het laatste. Bepaal je advertentiedoelstelling. Bericht of pagina promoten of mensen naar je website sturen bijvoorbeeld. Voeg een actieknop toe aan het einde van je video, bijvoorbeeld een link naar je website. Let op, dit kan alleen bij sommige doelstellingen zoals website klikken. Bepaal je doelgroep zo specifiek mogelijk en ook je budget. Je kunt meteen het geschatte bereik zien. Upload een miniatuurafbeelding met korte, pakkende teksten en visuals die laten zien waar je video over gaat. Schrijf een pakkende, korte tekst van maximaal 90 tekens. En waar moet je eigenlijk mee beginnen? Met een krachtige video. Want je kunt nog zo'n groot budget hebben, maar als jouw video je basis niet boeiend is, sla je alsnog de plank mis. Meer praktische video marketing tips? Download het gratis hoofdstuk van het boekje Videomarketing in 60 minuten. fv.nu slash download